Hallo, heb je altijd al willen weten hoe je nou een participium perfectum passief echt moet vertalen? Let dan even op: en een participium perfectum passief kan uh, op verschillende manieren in een tekst voorkomen, en er zijn dan ook verschillende manieren om te vertalen, we lopen ze alle vier even langs. Ja, vier manieren dus. Um, daar gaan we. Het uh, participium perfectum passivum uh, lijkt uh, over het algemeen heel erg op een Nederlandse voltooid deelwoord. En um, als je uh, er eentje tegenkomt met een vorm van s dus uh, bijvoorbeeld zoom, s, es, est, zoomus, estis of zoomt. Dan hoef je eigenlijk niet veel meer te doen dan het te vertalen als een voltooid deelwoord. Ik heb voor jullie een zinnetje gemaakt. Historia est ficta. Historia is een verhaal, een historie. Est is het wel bekend, is. En ficta komt van uh, fingere, betekent uh, verzinnen. Ehm... Um... Victra uh, kun je hier opvatten als horend bij est. En uh, deze zin betekent dan, als je gewoon vertaalt alsof het een voltooid deelwoord is, um, betekent het verhaal is verzonnen. Um, tot zover vrij eenvoudig. Dan gaan we naar de volgende manier. Wat ook kan gebeuren is dat een ppp niet met est voorkomt, maar als een bijvoeglijk naamwoord gebruikt wordt. Ook dan hoef je niet in paniek te raken. Um, want uh, je kunt het dan eigenlijk ook gewoon meer letterlijk vertalen als een bijvoeglijk naamwoord dat uh, wel heel erg veel lijkt op een voltooid deelwoord. En zin hebben we weer. Historia, uh, ficta, festiva est. Festiva betekent zoveel als geinig, grappig, leuk. Kun je op een feestje wel vertellen. Um, ficta hoort in deze zin niet bij est. Het is dus niet als voldoordeelwoord gebruikt. Maar hoort bij historia. Um, en is als bijvoeglijk naamwoord gebruikt. Hoe ga je dat nou vertalen? Nou, niet uh, gek gaan doen. Je maakt ervan het verzonnen verhaal, Historia Ficta, is geinig, festivaist. Nu staan Ficta en Historia lekker dicht bij elkaar. Niks ertussen, dan is het gemakkelijk om ook in het Nederlands um, dit te vertalen met een bijvoeglijk naamwoord. Daarom heb ik het simpel genoemd. Soms is het niet zo simpel. Um, en dan kun je het op een net iets andere manier vertalen. Laten we daar eens even naar kijken. We zijn alweer bij de derde manier. Um, dit is de uitgebreide bijvoeglijke manier. Um, je ziet nou een zin staan. Historia atitolivio titolivio ficta festiva est. Um, Eigenlijk hebben we de vorige zin en dan heb ik daar A Tito Livio bijgezet. Dat is de dader, de dader van het verzin. Uh, die staat netjes uh, met A uh, plus de ablativus, dat is altijd in het passief trouwens. Je zou nou kunnen gaan denken, hmm, historia ficta, het door Titus Livius verzonnen verhaal is geen. Als je het zo gaat vertalen, als je zo zinnen gaat schrijven in het Nederlands, dan maakt dat er niet al te uh, vlotte indruk. Om er iets vlotters van te maken, kun je heel goed een bijzin maken. Die begint met die of dat. En je neemt dan het PPP als werkwoord. Uh, Ficta hoort hij dus bij Historia. Gaan we hem vertalen, we maken ervan uh, het verhaal. Dat, uh, in dit geval kies ik dat, omdat het verhaal onzijdig is. In het Nederlands maak je dan dat. Uh, het verhaal dat door Titus Livius verzonnen is, is geinig. Daar heb je het. Het PPP is hier dus vertaald als een bijzin uh, met dat. Kortom, gebruik deze manier als er woorden tussen het ppp en het woord staan dat met het ppp congrueert. Oké, okay, gaan we nog een stapje verder. Um, we hebben hier bijvoeglijke manieren gezien, maar we zullen ook zien dat er een bijwoordelijke manier bestaat. Wat houdt dat in? Laten we naar de volgende zin gaan. Um, een bijwoordelijke um, ppp, dat zegt niet alleen iets over het zelfstandig naamwoord, dat waarmee het concrueert, in dit geval uh, historian. maar ook over het werkwoord, vandaar het tweede pijltje naar Amand. Um, het is zeker dat dit een verhaal is dat goed verzonnen is, maar, zoals ik al zei, er is ook extra informatie over het werkwoord hier. En dan moet je een ander soort bijzin maken. Je maakt dan een bijzin dat begint met een voegwoord. Nadat, omdat, of hoewel mag je zelf kiezen en nadenken. Um, en het ppp gebruik je dan als werkwoord in die bijzin weer. Um, hoe gaan we deze zin vertalen? Hier staan onder wat fans en die houden van het verhaal Waarom houden zij van het verhaal? Dat staat uitgedrukt in het participium. Zij houden van het verhaal omdat het goed verzonnen is. De vertaling krijg je hier. Zij houden van het verhaal omdat het goed verzonnen is. Um, theoretisch gezien zou hier dus ook nadat of hoewel kunnen staan. Op de plaats van omdat maar. Dat klinkt hier niet zo lekker. En wij hebben nou, ik geloof, vier manieren behandeld om een PPP te vertalen. Um, hier staan ze allemaal nog een keertje um, opgenoemd. En um, ik hoop dat dit uh, verhelderend was. Tot de volgende keer, maar weer.